Deze zaak gaat over de rechtsgeldigheid van een beding in de CAO voor uitzendwerk. Het beding houdt in dat de uitzendovereenkomst direct eindigt in geval van een ziekmelding door de werknemer. De uitzendovereenkomst is een vorm van de arbeidsovereenkomst. Bijzonder aan de uitzendovereenkomst is het drie-partijen-karakter. De werknemer wordt door een uitzendbureau ter beschikking gesteld van de inlener om arbeid te verrichten onder zijn toezicht en leiding. De werknemer geniet in verschillende opzichten minder bescherming dan bij een reguliere arbeidsovereenkomst. Zo kan in de uitzendovereenkomst worden bepaald dat die gedurende een periode van maximaal 78 weken van rechtswege eindigt als de inlener verzoekt om de ter beschikkingstelling van de werknemer te stoppen. Dit is geregeld in artikel 691 van boek 7 van het burgerlijk wetboek. In de belangrijkste uitzend is een beding opgenomen dat erop neerkomt dat zo'n beëindiging van rechtswegen zich voordoet wanneer de werknemer zich ziek meldt. Dus ongeacht of de inlener daaraan een verzoek tot beëindiging heeft gekoppeld. In deze procedure tussen een uitzendbureau en een werknemer oordeelde het Hof dat een dergelijk beding in strijd is met het opzegverbod tijdens ziekte van artikel 670 van boek 7 van het BW. Tegen dat oordeel is cassatieberoep ingesteld door het uitzendbureau. En hoewel het uitzendbureau haar cassatieberoep vervolgens heeft ingetrokken, ziet de Hoge Raad toch aanleiding de daarin aangekaarte vraag te behandelen. De Hoge Raad signaleert namelijk dat het gaat om een beding dat voorkomt in een algemeen verbindend verklaarde cao en dat verschillend wordt gedacht over de geldigheid ervan. De Hoge Raad vindt het dan ook in het belang van de rechtsontwikkeling en rechtseenheid om duidelijkheid te verschaffen. Allereerst oordeelt de Hoge Raad dat onjuist is dat het beding in strijd is met het wettelijk opzegverbod tijdens ziekte. Het beding voorziet immers niet in opzegging, maar in beëindiging van rechtswegen. Dat betekent echter niet dat het beding in haar huidige vorm de toets der kritiek kan doorstaan. Volgens de Hoge Raad is het beding in strijd met artikel 691, boek 7 bw, doordat een ziekmelding automatisch, dus zonder verzoek van de inlener, tot beëindiging leidt. Een dergelijk verzoek van de inlener is een harde eis waaraan strikt de hand moet worden gehouden, omdat die is opgenomen in de wet ter bescherming van de werknemer. En in zoverre is het beding in de cao dan ook nietig. De Hoge Raad maakt nog wel duidelijk dat het beding toelaatbaar is voor zover het voorziet in beëindiging van de uitzendovereenkomst op verzoek van de inlener, ook als de reden daarvoor is gelegen in ziekte van de werknemer. Zolang daadwerkelijk wordt verzocht om beëindiging van de ter beschikkingstelling, eindigt dus wel degelijk de uitzendovereenkomst. De Hoograad vindt dat niet in strijd met het wettelijk stelsel van het ontslagrecht. De wetgever heeft bij de totstandkoming van artikel 691 boek 7bw namelijk bewust een beding van deze strekking mogelijk gemaakt. Thank mm -hmm. you.